Het legen van je browsergeschiedenis binnen Google Chrome voor je Mac, doe je heel eenvoudig door op Chrome browsergegevens wissen te klikken. Je krijgt nu een vraag en mijn advies is om periode alles en daarmee de cookies en andere sitegegevens te verwijderen. Ook zal ik de afbeeldingen en alle overige bestanden verwijderen, zodat Google Chrome weer een verse kopie van alle gegevens downloadt. De browsergeschiedenis heeft geen invloed op het cache. Op het moment dat je de browserdata alleen wil verwijderen, hoeft je browsergeschiedenis niet te verwijderen. Klik nu op Gegevens wissen. Het leger van je browsercache is nu voltooid.